Hi allemaal. Vandaag ga ik jullie meenemen in uh, ja, opruimen. Schoonmaken ga ik vandaag niet doen. Dus vandaag vooral het opruimen. Uh, ik laat het zo zien. Hier achter me, op, achter de bank, uh, is het behoorlijk opgestapeld. Ik heb achter de deur, daar zo, dat kastje. Dat gaan we verplaatsen. Dan heb ik deze kast. Die gaat dan daarheen. Die staat op wieltjes, dus dat scheelt mij een hele hoop uh, problemen. Maar het grootste is wat we vandaag gaan aanpakken. Ik was in de wasmachine. Een natte was op het wasrek, dus ik moet het wasrek van buiten. En nou zal je zien, juist vandaag is het slecht weer. Dus ik kan mijn wasrek buiten niet opzetten. Dus die moet ik binnen opzetten. Daar waar de troep staat. Ergens anders past niet. Mijn huis is vol. En niet zo heel groot. Dus, ik ga jullie meenemen. We gaan dit opruimen. Ik zal je vertellen hoe lang ik ermee bezig ben. En hoe lang ik mijn rust pak. Want ik ga dat niet allemaal in één keer doen. En waarschijnlijk gaat het me niet eens redden op één dag. Dus waar ik mee begin is de troep. Hier achter de bank. Omdat ik mijn was moet ophangen. En dan hoop ik dat ik ergens vanmiddag nog... Tijd heb om de kasten te wisselen. De kast gaat daar in de hoek waar nu de airco staat en de hond voor ligt. Dus ik ga jullie meenemen. Ik zeg, mijn grootste tip is dus verdeel het. Uh, voor mij verschilt dat hoe ik me voel, uh, maar dat is ongeveer 10 minuten bezig zijn, misschien een kwartiertje. Dan een bak thee zitten. Nou ja, dat is toch al gauw. 20 minuten tot een half uur. En dan kijken we ook me voor. We gaan naar het volgende. Beginnen. We gaan gewoon het eerste, het beste wat voor mijn neus gaat, gaan we pakken. Dat is ik zelf. De tondeuse. Die staat altijd in het atelier. Dus ik ga het me nu gewoon heel makkelijk maken. Ik zet gewoon het kastje. Op het atelier. Dag. Tot de volgende keer. En zo doen we dat. En als dat bureau aan de beurt is, ah, dan doe ik dat dan wel weer. Ja, zo makkelijk ben ik. Oké, okay, de volgende is een tas met dvd's. Die tas pak ik mooi mee. Die zet ik op de bank naast me. Dan moet ik alleen heel eventjes uh, kijken hoe ik het ga doen. Ik heb hier een... Die zilveren box daar onderin, daar zitten al mijn dvd's in. Dus ik moet dit er even afhalen. En dan de box op de bank naast me zetten, zodat ik dat rustig kan doornemen. De heggenschaar heb ik even buiten neergelegd, onder een afdakje. Mag lief vanavond opruimen in de auto. Wat ik gedaan heb, dit kratje hier. Het zit uh, vol met ja, knutsel... Spullen. Dat is mijn hobby. Vol, alles, erop en eraan. Dat gaat in die middelste kast. Dus voor nu laat ik dat hier staan. En gaan wij... De eerste dvd's doen. Dat kan daar blijven staan, zonder dat ik er heel veel last van heb. Wat ik doe. Deze dvd-box is nogal zwaar. Dus hoe ik dat doe... Ja, heel simpel. Schuiven. Nou moet ik hem alleen daar op zien te krijgen. Nou, ook daar gaan we niet al te veel moeite voor doen. Zo. En zoals je ziet, met mijn benen. En zo doen we dat. En dan... Kunnen we hem openen. En nou, dat is mijn dvd-box. Er zijn nog genoeg lege. Hier nog een heleboel lege. Dus we gaan die vullen. Ik ben nu zo'n acht minuutjes bezig met nee, alles op zijn plek zetten. Wat betekent dat ik nu tegenpakken? pakken. Ga zitten, voordat ik dit ga doen. Dus ik ga ook niet nu zitten met mijn thee en gelijk dit doen. Nee, ik ga thee pakken, ik ga zitten, ik ga een beetje tv kijken en even niks doen. Dat is gewoon puur omdat ik nu heb lopen tillen, duwen, sjouwen. En ja, als ik dat niet afbaken en gelijk doorgaan naar... Ook al zit ik, als ik gelijk doorga, dan gaat het mis. Dan kan ik de rest van de dag uh, op mijn buik schrijven En dan komt op die andere dingen zeker geen tijd voor. Dus ik ga mijn thee pakken. Ik ga zitten. Hé, hey, ik zit aan de thee. Ik dacht ik... Uh, leg even uit wat fibromyalgie is. Ik heb een paar sites waar ik wat van aflees. Ze spreken hier ook daar elkaar tegen, want deze site spreekt bijvoorbeeld over versuring. En als je naar uh, Reuma Nederland gaat, dan zeggen ze dat er geen oorzaak is. Dus deze geeft aan, voornamelijk door verzuring, fibromyalgie is een chronische aandoening met diverse verschijnselen. Uh, er is een verschil tussen fibromyalgie en reumatoïde artritis, en daardoor wordt. Fibromyalgie ook vaak weken delen reuma genoemd. De aandoening valt in de categorie gewrichtsaandoeningen, maar fibromyalgie is vaak een combinatie van. Het wordt vooral gekenmerkt door aanhoudende pijn in het bewegingsapparaat, zoals de spieren, banden en pezen. Het ontstaan dan ook de punten die pijnlijk zijn wanneer er druk wordt uitgeoefend. Tender points. Nou, is de ene arts iets meer met Tenderpoints nog bezig dan de andere arts? Mijn uh, laatste diagnose, nu uh, december 2018, als ik het maar zeg, zo'n anderhalf jaar geleden, hebben ze ook gewoon vastgesteld via de Tenderpoints. Uh, zie, je foto. So, Tenderpoints zijn punten op het lichaam waar ze op kunnen drukken en dan uh, ja, komt er vaak. Kan daar diagnose fibromyalgie uitkomen? Nou is het wel zo dat je vaak scans en echo's en alles, bloedtesten en alles gehad hebt waar niks uitkomt. Dat is dan het nadeel. Het is eigenlijk niet te vinden. Dus zo is het bij mij gegaan. Even kijken, dan hebben we Reumaland. Fibromyalgie is een aandoening waarbij je last hebt van chronische pijn in je spieren en pintweefsel. Vaak gaat het samen met stijfheid, vermoeidheid, slaapstoornis en stemmingswisselingen. Je klachten wisselen vaak. Dit betekent dat je de ene dag veel klachten hebt en de andere dag minder tot geen. Bij fibromyalgie is geen afwijking in je spieren of bindweefsel te vinden. Ook verder in je lichaam is er niks te verklaren voor de aandoening. De oorzaak is nog onbekend. Fibromyalgie is daardoor erg moeilijk vast te stellen. Er zijn geen medicijnen om de aandoening te genezen. Wel heb je medicijnen die de klachten kunnen verminderen, pijnstilling en combinatie rust en bewegen. Dan hebben we nog VES-info. Wat is fibromyalgie? Letterlijk betekent fibromyalgie pijn in bindweefsel en spieren. Het is een term die beschrijft wat er aan de hand is, maar die geen oorzaak aanduidt. Pijn zit vooral in spieren, bindweefsel en in rondom de gewrichten. De klachten gaan erg op en neer en zijn niet altijd even ernstig. Bindweefselspieren behoren tot het bewegingsapparaat. Rheumatische aandoening. Aandoening aan het bewegingsapparaat met andere oorzaak dan ongeval of blessure zijn rheumatische aandoeningen. Ook fibromyalgie valt hieronder. Iedereen voelt wel eens pijn en stijf. Het gaat altijd over. Mensen bij fibromyalgie blijft de pijn zonder dat er beschadiging of vergroeien zijn. Klimaat beïnvloedt het ontstaan van fibromyalgie niet. Het komt zowel in warme als in koude streken voor. Iedereen kan fibromyalgie krijgen. Het komt voor op 2 op de 100 mensen. Vooral bij vrouwen. De aandoening openbaart zich meestal tussen de 25 en de 40. Nou heb ik daar... Uh, ja, fibromyalgie ontstaat. Uh, maakt klimaat maakt niet uit. Maar wat ik in mijn vorige video ook al aangaf... Voor mij is warm weer uh, en vooral geen vocht heel erg fijn. Maar ik weet ook dat het andersom kan zijn dat er mensen zijn die juist met warm weer meer pijn hebben. Dus het kan wel invloed hebben op hoeveel pijn je hebt. Het heeft misschien geen invloed op het ontstaan van de fibro, maar het kan wel uh, invloed zijn op de pijn die je ervaart. Symptomen. Een soort spierpijn dat u ook hebt als een stevige griep te pakken hebt. Wanneer u op bepaalde punten op het lichaam drukt. De tenderpoids. Chronische vermoeidheid. Stijfheid. slaapproblemen, Problemen. Krachtverlies. En darmklachten. Concentratieproblemen. Depressie. Gevoelloosheid. of tintelen. En chronische hoofdpijn. Ik zal de sites uh, erbij zetten. In de comments below. Voor mij is het begonnen met uh, voornamelijk een slijmbeursontsteking in mijn heup. Uh, waarvoor ik bijna twee jaar in behandeling heb gelopen voordat ik zelf aan de bel trok en naar de reumatoloog kon. Ja, toen werden ontstekingen ingevrichten bij overbelasting door hypermobiliteit. Uh, hypermobiliteit is gewoon dat er te veel uh, speling ingevrichten zit. Ik, ik ben flexibel. Heel veel mensen zijn flexibel, heel veel mensen hebben hypermobiliteit en hebben er nooit last van. Ik helaas, ook omdat ik de fibro heb, uh, heb wel last van de hypermobiliteit. Ik hoef mijn arm maar te overstrekken en dan heb ik er ook gelijk last van. Weet je, dan gaan we gelijk de pezen en alles eromheen gaat irriteren. Dat is nu de laatste tijd, uh, zijn we daar, daar dus ook achter gekomen dat uh, de slijmbeursontsteking niet alleen maar een slijmbeursontsteking is. Ook uh, de pezen en spieren rondom de slijmbeurs uh, zijn vaak geïrriteerd. Ontstoken. Ja, daar is het bij mij mee begonnen. Ik heb altijd wel last gehad van mijn gewrichten, mijn enkels, mijn knieën. Dat was voornamelijk de hypermobiliteit. Ik liep altijd wel iets langer als ik bijvoorbeeld mijn enkel geswikt had dan een normaal iemand. Wat er ook noemen. Daarnaast kreeg ik heel veel last van mijn pols ineens. Uh, waterkoker, uh, een volle waterkoker uitschenken kon ik niet meer. Nou, dat kwam... Nog steeds allemaal in de periode dat ik geen diagnose had. Ik kreeg binnen no time last van mijn ellebogen. En op een gegeven moment, ze konden niks vinden. Niet in mijn bloed, niet op MRI-scan, niet op echo's, op foto's, niks. En omdat reuma bij mijn familie voorkwam, naar de reumatoloog. Nou, gelukkig, ik kreeg de diagnose, leef stond op zijn kop. Tot op dat moment had ik echt alleen nog al maar last van de ontstekingen in mijn gewrichten en gewoon pijn door overbelasting. Mijn leven ging op zijn kop staan omdat ik met uh, verstandelijk gehandicapten werken, werkte met agressie. Nou ja, daar hoefde er maar één mijn pols bij te pakken en ik liep vervolgens een week met uh, een zwachtel uh, of een brees om mijn pols. Ik heb gips om mijn pols gehad in de hoop uh, dat twee weken rust zouden helpen. Ik heb fysio ervoor gehad. Ik ervoor gehad. Ik moet gewoon opletten. Met al mijn gewrichten. Ik moet echt opletten. Hoe ik het beweeg. Hoe ik het doe. Hoe ik dingen oppak. Hoe ik dingen oppak. Hoe ik dingen doe. Uh, hoe ik dingen vasthoud. Vandaar dat er ook eventjes. Uh, want ik voelde aan mijn pols dat ik de camera niet goed vast had. Dat zijn allemaal dingen die heel erg belangrijk zijn. Hoe pak ik iets op? Uh, bewust van zijn uh, hoe mijn gevricht staat, hoe de banden, de pezen, hoeveel gewicht ik heb. Je zag het net met die kist. Uh, ja, je kan een kist even schoppen. Nee, ik moet hem echt schuiven en voorzichtig. En bewust zijn hoe ik mijn lichaam hou. Bewust zijn hoe mijn voet ten opzichte van mijn knie zit. Want anders krijg ik weer last van mijn knie. Ik moet hem niet van de grond zomaar op de bank willen tillen. Ik moet dat gewoon. zeg maar rustig aandoen. En het gewicht zoveel mogelijk uh, op een andere manier laten dragen. En dat is in de loop der jaren heb ik, uh, kreeg ik steeds meer last van mijn gewrichten. Uh, vooral de slijmbeursontsteking in mijn heup. Op mijn zwaarst ben ik 125 kilo uh, geweest. Ik uh, ging met dagjes uit en later zelfs naar die Ikea toe in een uh, scoopmobiel, een opvouwbare scoopmobiel, een kleintje. Uiteindelijk een kerstrek bijpasoperatie gehad, waarbij ze dus eigenlijk een omleiding maken van de maag. Uh, halen ze dan alleen maar een bovenstukje af, dus eigenlijk mijn slokdarm. Dan heb ik een soort van opvangzakje, die is nu ter grootte van een... Uh, nou ja, ik wilde zeggen sinaasappel, maar ik denk die andere, hoe heet die nou? Ja, die lijkt op een kreepvroed. <laughs> ik denk ongeveer daar grootte van dat is. Daaraan vast zitten gelijk mijn darmen. Ik heb geen maagkleppen, ik heb daar geen maagzappen. Het loopt door. En mijn maagzappen en galzappen die komen in mijn darmen pas erbij. Ik zal een fototje proberen in te voegen hier. Dat, daar ben ik flink mee afgevallen. Ik uh, ben van de... Ja, ik woog ongeveer 120 toen ik de operatie inging. En ik ben op zijn laagst ben ik 70 kilo geweest. Alleen van nou ja, zeg, mijn borsten af omhoog leek het bijna alsof ik anorexia had. Dit was gigantisch ingevallen. Dit was echt niet mooi. Ik vond het niet mooi. Toen ben ik naar 75 kilo gegaan. En uh, dat ging goed. Dat heb ik... Uh, een aantal jaren volgehouden. Helaas, ik weeg nu ongeveer 95 kilo omdat ik door Acnes weer ben aangekomen. Maar het ging goed met me. Ik had uh, veel minder last van mijn gewrichten. Ik was weer aan het dansen vijf dagen in de week. Ik voelde me lekker. Ik zat goed in mijn vel. En ja, ik had last. Ik moest nog steeds opletten dat ik de waterkoker niet te veel deed. En als ik ging dansen moest ik opletten dat ik niet elke dans voluit ging. En ik heb moderne dans gedaan. Ja, ik moest opletten met bepaalde draaien op mijn benen. Ik moest zorgen dat mijn uh, schoenen altijd uh, goed glad waren, zodat niet mijn voet zou blijven staan als ik wil draaien. Daar, heb ik echt, daar had ik goed mee leren omgaan. De periode dat ik uh, Agnes kreeg, kreeg ik op een gegeven moment een soort van tintelingen slash uitvalverschijnselen van mijn armen. Uh, zware, zwaar, uh, tintelen, alsof er onder nieren ja, liepen. Uh, tegen, als je hand of voet slaapt, dan, dat, dat tintelen, zeg maar, als het weer wakker wordt. Dus dat pijnlijke tintelen. Daar had ik dan last van. Krachtverlies in zoverre dat het voelde alsof ik krachtverlies had. Ik, ik had geen krachtverlies, want ik kon alles gewoon, ik kon mijn pen en zo vastpakken, maar het voelde niet alsof ik hem vast had. Het voelde niet alsof ik goed kracht had. En uh, daardoor ben ik toen opnieuw naar de huisarts gegaan met van joh, nee, ik moet even een stapje terug. Ik heb, tijdens acne's heb ik op een gegeven moment ja functionerings traject moeten doen uh, waarbij ze gingen kijken wat ik wel en niet kon. En de internist die ik toen had, die had in het rapport geschreven wat dus ook naar het UWV ging dat hij geen vermoeden van hypermobiliteit of geen vermoeden van fibromyalgie zag. En omdat UWV gezegd had dat ze daar van dat traject uit zouden gaan en ik ook nog weer eens last kreeg van die arm, had ik zoiets van nou ik wil gewoon opnieuw de diagnose fibromyalgie hebben of in ieder geval uh, de diagnose fibromyalgie of de diagnose die ik had opnieuw van uh, ontstekingen ingevrichten bij uh, overbelasting door hypermobiliteit. Een van de twee, maakt me niet precies uit, maar die wilde ik hebben, want ik ben wel degelijk hypermobiel en ik heb er wel degelijk last van. Ook al is het niet zo extreem als sommige slangenmensen. Ik heb het en in welke mate ik het ook heb, ik heb er last van. Dus dat een arts waarvan het UWV dus uitgaat, dan zegt van ik zie daar geen reden toe, was voor mij genoeg om toch weer aan de bel te gaan trekken. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb de huisarts opgebeld. Omdat een huisarts het niet mag vaststellen, ben ik doorgestuurd naar de reumatoloog. Hier in de omgeving is het nog steeds alleen de reumatoloog mag het vaststellen. Ik heb de laatste tijd op een site gehoord dat er al meerdere mensen zijn die het zouden mogen vaststellen. Maar voor nu wat ik weet is alleen de reumatoloog mag fibromyalgie vaststellen. Nou ja, die, was er eigenlijk, uh, die afspraak was er snel en nou ja, de uitkomst was ook... Uh, Eigenlijk unaniem. Uh, geen kans dat het wat anders was, het was gewoon fibromyalgie. Toen kreeg ik ook echt de diagnose fibromyalgie. Dat is omdat verzekeringen vandaag de dag iets uh, relaxender mee zijn als je daar visio uh, of iets dergelijks voor nodig, nodig hebt. In vergelijking met, uh, wat was het toen? 2007. Het is nu uh, 2020. Dus dat uh, <laughs> is een aantal jaar uh, verschil. En ja, dat scheelde voor mij wel. Dat ik had uh, op dat moment had de UWV me in de WW gezet. Ik, ik, ik ga denk ik een apart kopje voor het UWV ook maken, want ik ben door de UWV in de WW gezet. Uh, ik was daarmee bezig om dus een bezwaar op aan te maken, omdat ik gewoon, ik kan niet werken. En ik ben de Via ingezet omdat ik een revalidatietraject ging doen. Dus ik heb het bezwaar gelaten voor wat het was. Ik heb wel mijn jurist zeg maar, laten weten aan het UWV dat ik mijn bezwaar intrek. Omdat ik nu toch de via kreeg. En niet omdat ik het eens was met ze. Ik heb nu tot komende januari uh, mijn via En het is nu uh, halverwege augustus. Dus uh, let's hopen dat ze hem gewoon verlengen. Zo niet, dan ga ik alsnog in bezwaar. Voor mij nu uh, het nadeel is, uh, ik ben weer aangekomen, waardoor de fibromyalgie meer opspeelt. En daarnaast door de acnes zit ik veel stil. Ik maak ook een uh, apart kopje voor de acnes. Maar door de acnes zit ik veel stil. En dat vindt vooral mijn heup niet leuk. Ik moet echt in beweging blijven met mijn heup. Ik heb dus oefeningen die ik doe. Uh, ik ben met fysio nu bezig dat ik... Probeer mijn loopafstand te vergroten. Ik zit nu op ongeveer 6 tot 8 minuten. Op dit moment voor mij uh, genoeg is bovenop de extra beweging die ik daarnaast doe. Want ik merk dat ik in huis ook weer ietsjes actiever ben. Uh, met het koken, met gewoon vaker opstaan. Ik heb uh, mijn was doe ik weer zelf. Nou ja, dat soort kleine dingetjes. Ik heb een periode gehad dat mijn was ook gedaan werd door de huishoudelijke hulp. Dus... Ik heb heel veel gehad aan de revalidatie die ik gehad heb. Maar ja, dat maakt het uh, soms een uitdaging van hoe ver ga ik uh, met mijn pols nu ook. Ik merk gewoon aan mijn pols dat ik er last van krijg, van het vasthouden. Dus ik ga ook kijken naar van hoe ga ik dat oplossen. Hoe kan ik deze filmpjes maken en, uh, zonder dat ik dus continu het vast hoef te gaan houden. Dus ik uh, moet daar nog uh, een oplossing voor gaan vinden. En uh, ja, mijn thee heb ik net opgedronken en gaan, uh, ik ga zo aan de slag om de dvd's te doen. Ik heb de laptop, want wat ik hier instop schrijf ik in de laptop uh, gelijk op het juiste nummer, uh, zodat we makkelijker het terug kunnen gaan vinden. Ja, ik zal het even laten zien. Kan je het zien? Kijk, nummer, categorie, titel en notitie. En bij notitie ga ik dan het internetadres intoetsen waar de uh, uitleg van bijvoorbeeld de Lion King staat. Dat ga ik van alle films doen, zodat iedereen uh, nou ja, alleen maar daarop hoeft te klikken. En dan uitleg krijgt over welke film het is. Oké, okay, ik ben net 30 minuten bezig geweest met de dvd's. Ik heb nu de kinderdvd's gedaan, tekenfilms. Er zijn nog een paar andere dvd's, maar die laat ik even voor wat het is. Uh, aangezien ik er 30 minuten mee bezig ben geweest aan het continu heen en weer uh, van dvd's uit de box pakken. Of uh, uit de tas pakken. Merk ik gewoon dat ik last heb van mijn romp, van mijn buik, van de aknespijn. Dus ik ga mijn thee opdrinken. Ik ga even rusten. En ik verwacht dat ik echt even een half uurtje rust nodig heb nu. Om daarna te kijken of ik de was kan gaan ophangen. Want hierachter op één doos na is opgeruimd nu. Die kan ik even een klein beetje opschuiven. Zodat gewoon het rek er kan staan. En dan uh, ben ik met deel 1 van wat ik wilde doen vandaag klaar. En dan ga ik zien hoe de dag ...voor de rest eruit gaat zien. En of ik puff heb en uh, hoe het daarna is. Want ja, aangezien ik nu al last had van mijn buik... ...moet ik straks na de was even kijken hoe ik me dan voel... ...of ik nog wat doe of dat ik zeg van... ...vandaag is het genoeg. En dat is iets wat ik wel geleerd heb. Gewoon iedere keer als ik ga zitten eventjes een soort van bodyscan ...van hoe zit ik erbij? Hoeveel pijn heb ik? Kan ik met deze pijn nog wat? Of moet ik nu echt stoppen en luisteren en zeg mijn lichaam van... Klaar voor vandaag. Dus dat. Het is nu 12 uur. Ik vind dat ik het redelijk netjes gedaan heb. En uh, ik ga thee drinken en kom straks bij jullie terug. Ik heb zojuist een uur uh, pauze gehad. In plaats van het half uur. Omdat ik gewoon er even aan toe was om niks te doen. Nou heb ik zojuist de buiten... De hoger, ik heb het buitendroogrek gepakt. Uh, yeah. Buiten, ik, ik vind deze onhandig op en invouwen voor mij niet fijn. Vandaar dat het me droogrek geworden is. Dus ik ga de was pakken. Die zet ik dan uh, bij mij hoog neer. Zodat ik niet steeds op de grond hoef te pielen. Dus ik ga het drukje neer. Dat is dan het voordeel van deze. Die heeft hangertjes die ik vast ja. Was ophangen. De wasmachine gehaald en in de wasmand. Uh, er zijn momenten waarop ik anderen vraag of ze het alsjeblieft voor mij ergens heen willen vervoeren. Gewoon omdat ik uh, niet altijd de kracht heb om het te tillen. En dat is voornamelijk uh, in mijn buik. Vooral de aknes die ervoor zorgt dat ik niet zwaar kan tillen. Dus ja, het gebeurt wel eens dat bijvoorbeeld was die uit de wasmachine moet, dat die wat langer blijft liggen. En ja, vorig filmpje is het ook al voorgekomen. Dat het wel eens gebeurt dat er een was twee keer draait. Ja. Soms dan denk ik, ah, ik kan wel wassen en dan ineens verandert er toch iets waardoor het toch niet lukken wil. Maar voor nu gaat het redelijk en ik moet hem gewoon ophangen. En, aangezien het vandaag gelukkig weer redelijk gaat. En ja, morgen moet ik maar weer zien. Gaan we voor nu gewoon lekker de was ophangen. En uh, en nou, ja, zie ik hoe, wat ik ga doen, want ik merk dat ik uh, met die dvd's en nu de was al aardig end op weg ben. Dus ik denk dat ik de kast uh, vanavond een uh, vriend die vraag of hij die, die alsjeblieft voor me wil verplaatsen. Voor hem is het, uh, nou ja, twee tellen werk, voor mij twee uur, <lacht> bewijzen van. ik wel weet wat ik ga doen vriend Lief mag de kast doen en ik eh, ga vanmiddag lekker de DVD's afmaken. Ondertussen ben ik rijst aan het koken voor Hond Lief, want die heeft last van diarree al een paar dagen. Hij, eh, uit zijn bloedwaardes kwam uit dat hij niet voldoende beschermd was, dus hij heeft injecties gehad. Dus die heeft daar een beetje last van, dus die krijgt lekker straks rijst van me. Dus het is uh, wel weer druk genoeg voor vandaag. Morgen weer een dag. Het een super glad stofje, valt altijd. Dus daar moet ik even een kijkje op. Hou doe ik dat liever niet. Ik ben niet van de knijpers. Dat is omdat, hang je ze aan de onderkant op, dan heb je hier altijd zo'n zo raar puntje. Hang je ze aan je schouders op, dan hebben je schouders een raar puntje. En een uh, streepje in het midden, die uh, verdwijnen meestal wel in de vouwlijnen. En als ze heel erg zijn, kan ik altijd nog strijken. Al heb ik dat al in geen weet ik voor hoe lang gedaan. Ik denk dat ik laatst gestrijd heb. Ik denk mijn kerstjurk. Ja, mijn York met kerst. Ook voor het laatst gestreken. Dus dat is eind december. Het is nu augustus. Dus joh, goed voor elkaar. En hoop 1: Ik heb altijd een hekel gehad aan strijken, en 2: wassen, wassen ophangen, wasfouwen. Het is allemaal wel zwaar genoeg. Als ik daar ook nog strijkwerk bij ga doen, dan doe ik de rest van mijn leven niks anders meer. En dat zie ik echt niet zitten. Dus uh, keuzes: en natuurlijk, ik heb wel spullen in de kast liggen die gestreken moeten worden, maar. Veel. Die draag ik uh, nou ja, met kerst. Eén keer per jaar. Dus misschien iets vaker en dan vind ik het niet erg, maar ik ga niet iedere week, iedere dag strijken. Dat is gewoon niet mijn ding. Oké, okay, voordeel van, deze, van dit wasrek. Het is een heel stevig wasrek. Hij kan buiten. Zelfs met wind uh, doet hij het goed. Nadel, wat ik ervan vind, is het uitvouwen, is voor mij absoluut niet fijn. En daarnaast heb ik het idee dat er iets minder was hierop kan dan op mijn rek dat ik binnen Maar ja, een groot voordeel daarvan is dus de hangertjes die op het hoekje hangen. En ik kan hier onderbroeken eventueel, maar we gaan die meestal in het hoger, maar sokken, BH's... Dat soort kleine dingen kunnen allemaal hier. Met de reborn baby had ik hier dus de kleine sokjes, mutjes Hengen hier allemaal aan. Maar ik, heb, ik had er twee van op deze. Ik heb er eentje op de achterste gehangen. Gewoon omdat ik het zo fijn vind. Nou, dit is hier opgehangen. Een groot voordeel. Heb je niet heel veel ruimte. En zo'n bak. Ik heb er één standaard gehad. Stond altijd in de weg. Ik was hem altijd aan het verplaatsen. Kon er niks mee. Ja. Kost even wat. Maar opvouwbaar. En dan past hij gewoon in elk hoekje. Achter de wasmachine. En voilà. Geen ruimte. Ideaal. Zo, de was is dus opgehangen. Dat heeft uh, ongeveer 10 minuten geduurd. Dus nu zitten we met een bakje thee, bij tv kijken. De rest van de dag uh, ga ik niet veel meer doen, want ik merk met de dvd's die ik al gedaan heb, nu de was ophangen. Tussendoor heb ik uh, nog even rijst gemaakt voor de hond. Dus de kast blijft lekker voor morgen. Uh, tenzij ik misschien mijn vriend zover zo krijgt dat hij het vanavond eventjes doet. Voor nu, ik ga gewoon lekker relaxen en ik ga het komende uur, misschien zelfs de komende twee uur, gewoon ontspannen, chillen. En daarna ga ik wel zien wat ik doe. Zoals ik had verwacht, ik heb vanmiddag uh, geen kasten verplaatst of gedaan. Uh, DVD's heb ik ook niet zo heel veel meer aangewerkt. Ik heb de computer erbij gepakt en ik heb mijn videootje gemixt, aangepast... Uh, van het koken van van de week. En die heb ik op YouTube gezet. Ik heb er een... Uh, nou ja, ik wil zeggen een paar uur. Maar dat is niet helemaal waar. Maar ik heb daar tijd in gestoken. Tussendoor ook daarmee gestopt. En verder is het ben ik blijf zitten. Mijn lichaam gaf aan. Ik blijf zitten. Ik was moe. Het was klaar. Volgens mij hoor ik de auto voorkomen rijden. Dus ik ga straks lekker aan. Peter mijn vriend vragen. Of hij alsjeblieft uh, de kasten kan verwisselen voor me. En dan kan ik morgen verder met de dvd's. En that's it. En qua koken. Well, dat zal iets zijn wat we samen gaan doen. Dus uh, dat was hem voor vandaag. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad.